Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 2 oktober. Lachen Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 15 vers 13. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed leed wordt een geest neerslachtig. Iedereen weet hoe wij moeten lachen. Het is een van de grootste geschenken die God ons gegeven heeft. Een lach zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen en mensen zien er zo prachtig uit wanneer ze lachen. Als de vreugde in je leven duidelijk zichtbaar is, dan straalt het af op anderen. Maar wanneer je Gods vreugde in je binnenste opgesloten houdt en niet toestaat dat het op je gezicht te zien is, dan ontneem je de mensen om je heen een plezierige en vernieuwende ervaring. De meeste mensen begrijpen niet dat door uiting te geven aan hun vreugde, ze hun omstandigheden en misschien het leven van anderen veranderen. Door te leven met de vreugde van de Heer worden negatieve, deprimerende omstandigheden weggejaagd. Wanneer we deze vreugde in onze diepe binnenste hebben, dan kunnen we niets anders doen dan het naar buiten toe te laten zien met onze glimlach. Ik had nooit gedacht dat het lachen zo'n serieuze zaak was. Maar God liet mij zien hoe revolutionair een eenvoudige lach kan zijn. Uiting geven aan de vreugde door de kalme geneugde van een lach brengt het goede in je leven en deelt de vreugde en het licht van de Heer met anderen. Dus, lach! Tot slot. Wil je met mij meebidden? Heer,